motief op taal van een 12,5 jaar. Mooi moment om uh, iets na te denken uh, om dat terug te doen ook uh, voor de Stadsvollen. Uh, naast dat het natuurlijk een mooi feest gaven en dat soort dingen, vond het ook leuk om, uh, om een actie op poten te zetten uh, waar mensen een goed doel in konden dienen. Ja. Vervolgens belden wij het goede doel na. Willen jullie inderdaad een nieuwe website? En indien ze ja zeiden, dan, uh, dan werden uh, werd ze geregistreerd. En vanaf een bepaalde datum konden dan gestemd worden. Wij zijn door Iemand in Zwolle genomineerd als, als een goed doel en dat hebben we breed uitgedragen. Wat ik bij de hospies merkte is dat het super hard ging. En ze hebben Ruimschoots gewonnen doordat er allerlei vrijwilligers ook. Aan de gang gingen en stemmen voorheen en gingen werken. Ja, er is een vrijwilliger geweest die heeft zelf briefjes getypt. En heeft die in de hele omgeving huis en huis verspreid. Er zijn kerken bezocht, er zijn buurthuizen bezocht. Op Facebook en Twitter is er heel veel gedaan. Dus uiteindelijk is het, heeft het bereikt wat we bereikt hebben. En dat is een nieuwe website. op onze website graag uh, meegeven hoe het leven hier is, hoe de sfeer in het hospice is. Het is fijn om hier rustig te kunnen verblijven, gasten worden ontzorgd. Dat uh, betekent dat wij uh, alle uh, huishoudelijke uh, zaken voor hun uh, overnemen. Uh, belangrijk is ook dat je uh, deelgenoot blijft uh, uitmaken van het leven. Uh, en dat we daar ook altijd mee bezig zijn. Hè? Dus hoe uh, maak je de laatste dagen in het leven zo kwalitatief uh, mogelijk. Uh, en dat is ook wat we terugkrijgen van gasten en, uh, en familie. twaalf en een half jaar zijn we nu ondernemen. Uh, ja, in twaalf en een half jaar besef je ook dat dingen niet altijd vanzelf uh, uh, komen. Dus dat dingen je ook gegund worden. Uh, en op die manier vind ik het ook heel mooi om zo weer wat terug te doen. Daarbij houdt het natuurlijk niet op. We gaan een blijvende relatie met hen aan en we dus zullen de komende jaren zorgen dat die website continu verbeterd wordt.